Staat hij aan? Ja. Top. Je hebt maar een heel klein stukje engste vlecht. Ben je? Je hebt een heel klein stukje engste vlecht. en dan moet we zo over de brug, rechts ontspan, ontspan, ontspan, niet gelijk boos ja, stilstaan is goed, stilstaan is goed Oké. Okay. nu moet ze vooruit, maakt niet uit wat ze doet, maar ze moet vooruit en belonen want ze loopt juist een van de leuke dingen van de buitenritten is dat wij altijd langs een Italiaanse ijsman komen die echt huurlijk ijs heeft. Uh, heeft en dan kunnen Tess en ik een ijsje eten en dan straks een stukje hoorn dat geven we aan de paardjes dus dan zijn de paardjes ook heel blij Tess die heeft vandaag citroen met pistas en ik heb Storchitella met pistas Lek. slaan terug op de terugweg, Pony is want terug kan Verona altijd, dat is geen enkel probleem. We zijn alweer op het laatste stuk, bijna terug, bij het stuk naar de Wende heet het daar. We langs die huizen en de en, en, en dan alweer de Manezen, we zijn inmiddels, te zien, Twee uur en drie kwartier onderweg, dus uiteindelijk zal het waarschijnlijk drie uur worden of zo. Maar goed, hebben de paardjes weer lekker in beentjes gestrekt. En wij ook heerlijk zo op zondag.